Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Vandaag heb ik hier een uh, wisseldecoder. Ik had vroeger als, uh, als klein jong deze oude uh, wisselaansturingen met uh, de twee knopjes erop, waarmee je een wissel uh, kom, uh, rechtdoor kon zetten of uh, kon afbuigen. En dit was dan voor twee wissels. En als ik straks mijn uh, baan ga opbouwen, dan denk ik niet dat ik dat nog op dezelfde manier wil doen. Ik denk dat ik dan dat toch uh, via TCC wil gaan doen. En ik heb gekeken naar zo'n digikeis. Die is uh, heel mooi. Um, ook niet zo heel duur. Maar ik kwam uh, een aantal van deze op het spoor. En ik ben toch hiervoor gegaan nu. Um, omdat... Uh, nee, ik denk de prijs het was. Uh, dit zijn... Uh, ROSOFT uh, WDD de, de, de WDD decoders. Ik heb er hier een ik heb er nog eentje. En uh, De handleiding over hoe je deze in moet stellen is ontzettend eenvoudig. En ik begreep het niet. Dus ik dacht, laat ik daar een filmpje over maken. Want de handleiding zegt, druk dit knopje in het lampje gaat branden, stuur een adres naar de decoder en klaar. Dus ik dacht dat moet toch wel te doen zijn, maar het is iets wat uh, ingewikkelder dan dat. Er uh, zitten een aantal kleinigheidjes erbij. Uh, je kunt hier vier wissels op aansluiten. Je kunt ook met zijn hier eens mee doen, maar ik ga heel even alleen uit van de wissels. Deze vier wissels hebben een vast stramien wat betreft adressering. Als ik uitga van uh, adres, uh, het, het, het, het eerste blok van adressen, dan is dit altijd 1, deze 2, deze 3, die 4. Het volgende blok van adressen is deze, 5, 6, 7, 8. Het volgende blok, 9, 10, 11, 12 enzovoorts verder. Als ik dus de eerste wissel op adres 6 zou willen zetten, dat kan niet. Dan moet ik hem hierop aansluiten. En dat is gedaan, zodat je met het instellen van... De decoder ook kunt aangeven wat voor modus dat hij draait. Er zijn een aantal modussen. Nou moet ik even de handleiding erbij pakken. Want die weet ik niet uit mijn hoofd. Ik weet dat er in totaal 8 modussen zijn. Modus 0 tot en met 8. Maar ik weet niet van allemaal wat ze doen. Ik weet alleen van modus 0, 1 en 2. Dat 0 betekent 0,5 seconden. 1 betekent halve seconde en modus 2 betekent ook maar 25 seconden dat er stroom staat op de wissel om te schakelen. En om deze decoder in te stellen moet je het adres sturen in dit eh, blok van adressen. En afhankelijk van het adres dat je stuurt en de richting die je stuurt voor de wissel stel je even de modussen in. Dus stuur ik adres 1. Voor deze, voor dit, voor, dus dat dus de, de, de, het aantal adressen is 1, 2, 3, 4. En ik zet hem op afbuigend als eerste. Dat betekent dat hij op modus 0 komt. Zet ik hem op uh, rechtdoor komt hij op modus 1. En zet ik hem op adres 2 afbuigend, dan komt hij op modus 2. Datzelfde grapje dus ook voor als ik deze op 5 zet. 5 afbuigend is 0, 5 rechtdoor... Is 1 en 6 uh, afbuigend is modus 2. Um, dat had ik niet door. Dus ik dacht ik wil deze op adres 9000. Pff, ik noem maar eens wat. Uh, ik had 900 gekozen. Maar nog. Adres 900. Ja ik weet niet welke modus dat hij dan komt. En welk adres dat hij terecht komt. Ik kon hem in ieder geval niet vinden of aansturen. Totdat ik dat trucje begreep. Nou, om dit dus aan te sturen, ik gebruik nu nog even Decoder Pro. Ik heb geen fancy programma hiervoor. En daarvoor open ik de Turnout uh, Control. Uh, ik stuur nu, even voor de duidelijkheid. Deze is dus mijn voedingskabel. Die gaat naar mijn Flashman-transformator. En deze gaat naar mijn uh, DCC-encoder. Dus deze gaat normaal gesproken naar de spoorbaan. En dit is mijn wissel. Um, zwart is wat je normaal gesproken um, op, de, op de transformator aansluit. Deze twee sluit je normaal gesproken op dit, uh, dit ding aan. En op de zijingang hier sluit je dan de witte kabel aan. Als je zo'n kolor kleurschema gebruikt. Um, maar terug naar de decoder. Encoder. Decoder Pro. als ik nu dus stuur adres nummer 1 en ik zeg kijken, euh, kijken, is dit rechtdoor? Nee. Adres 1 recht Wat doe ik verkeerd? Oh ja. Voor het programmeren altijd dit knopje indrukken. Geen lampje gaat branden. En nu zeg ik 1 recht Goed, mooi. Nu staat deze ingesteld op 1, 2, 3, 4. Modus 0, dus nog maar 25 uh, seconden stroom naar de wissel om hem om te zetten. Als ik hier naartoe stuur, 2 rechtdoor, knopje indrukken. Zo, dan zou die nu. Doet hij niets meer. Oh ja, nee, dan moet ik hier ook weer 1 invullen van het eerste adres dan stuurt hij nu 0,25 seconde stroom naar de wissel toe. Nou, ik moet deze een keer opknappen, want hij sluit en opent niet helemaal. Dus dat is ook nog eens een keer het dingetje. Samenvattend. Ik begreep niet wat die modussen waren. Ik begreep niet hoe je ze in moest stellen. En ik begreep niet uh, dat dit vaste blokken van vier adressen waren. Dus toen ik dat eenmaal door had, wil ik deze dus op adres... 9, he, bestuur, met, met modus 2 stuur ik 10 rechtdoor en dan staat uh, deze op 9, 10, 11, 12 en wordt er nog seconden stroom naar de wissel voordat hij schakelt. En dan is het heel makkelijk. Dan uh, kun je makkelijk een aantal van deze, uh, deze dingen programmeren, aansluiten, inregelen in je programmeur Je kunt het dus ook makkelijk doen met je, met je multimouse, met je intellibox, met alles. Maak, het, uh, maak een, een, een adres aan voor waar je het op wil hebben. Zeg dat het een wissel is. Zeg dat hij rechtdoor gaat. En uh, zorg ervoor dat, ja, dat je het juiste adres gebruikt. Uh, wat in feite dus deelbaar is door uh, 4 plus 1. Nou dat wordt een beetje te moeilijk. Zorg ervoor dat je weet dat je een juist blok selecteert waar dit in kan zitten. En dat kun je makkelijk met je rekenmachine uitrekenen. Al ga je maar gewoon net zo lang op uh, 4 per, uh, plus 4 zitten duwen tot je uitkomt op Iets waar in de buurt zit waar je hem wil hebben. Stel het adres in, zeg rechtdoor, ingesteld, klaar. Oh, en de knopje natuurlijk. En dan kun je hem uh, op je baan monteren. Nu moet ik alleen nog fatsoenlijke wissels hebben. Deze dingetje schoonmaken. Zorg dat het allemaal gaat werken. Want uh, ik heb niet het idee dat als ik dit in het echt ga gebruiken. Dat hij echt betrouwbaar dicht gaat. Ik denk dat als ik hier overheen rijd, dat hij er mooi uh, vanaf rijdt. Tot zover. Mijn avontuur met uh, de Roossoft uh, WDD. Ik hoop dat mijn uitleg enigszins duidelijk was. En, uh, ik uh, zie graag comments. Uh, mocht uh, iemand mij willen corrigeren. Uh, of mocht iemand mij uh, um, kunnen wijzen op een duidelijkere uitleg. Bedankt voor het kijken. En tot een volgende keer.